Hallo en welkom bij Pauls modeltreinstaf. Ik heb hier een Holland Rail DKM of DK Maple trein uit de jaren 90, een DE2. En zoals met wel meer van deze, is bij deze de aandrijfriem kapot. Dus uh, als je deze op de rails zet, maakt hij geluid en meer niet. Het is de Uh, variant de DE2 in rode kleurstelling. En DE staat naar mijn beste weten voor diesel elektrisch. Houdt in dat deze een dieselmotor hebben in het echt die stroom genereert voor de aandrijving van de wielen door middel van elektromotoren. <coughs> Dat doe je omdat je anders ontzettend grote, zware, moeilijke uh, versnellingsbakken moet hebben. Een tandwielen moet hebben. En uh, uh, door het eerst ontzetten naar uh, elektra uh, kun je het naar een motor sturen. En die motor die kun je uh, gewoon schakelen met weerstanden. Nou, veel van deze hebben het uh, probleem dat uh, de aandrijving is al niet al te best. En uh, hij gaat makkelijk stuk. Uh, daar geeft dus deze ook last van. Uh, en er zijn een aantal manieren om die aandrijving te repareren. Je kunt het, uh, uh, het, het, het, het, het, het, het riempje, dat ik net weggelegd heb, kun je vervangen door iets, uh, je kunt uh, een draaistijl of iets kopen wat eigenlijk van andere treinen is wat hier ook in past uh, waarbij je wat moet verbouwen en wat moet, uh, uh, met assen moet gaan doen en een andere, een andere optie die ik tegenkwam die ik uh, wil uh, gaan kijken of dat mij nee, dat lukt is een Thalys motorstel. Deze schijnen, ik heb het nog niet gecontroleerd, maar precies dezelfde wielbasis te hebben als de uh, DE van, uh, van Holland Reel. En zo op het oog lijken de wielen wat kleiner, maar wel op dezelfde plek te zitten. Dus misschien dat dat een mogelijkheid is. Ik kan wel zeggen, Deze. hier zit een uh, tandwiel en er zit een, een, een groot stuk uh, plastic kap uh, hier, uh, hier in de weg voor de aandrijving die hier dus redelijk recht naar achter loopt. Dus als ik dat zou willen, zou ik uh, hier een, of een, gat in moeten, een sleuf in moeten frezen, een gat in moeten boren, een stuk weg moeten halen. Ik, ik, uh, ik ga eens kijken of dat gaat lukken. Uh, mijn eerste, het eerste wat ik ga proberen is hem um, open te maken. En aangezien ik ook hier vrij weinig schroeven in beeld zie, ben ik benieuwd. Ik ga even opzoeken hoe dat moet. Oké, okay, de handleiding. Gevonden. en die stelt zet twee schroevendraaiers bij de ramen en alles gaat, komt goed. Nou, ik ben niet zo'n fan van schroevendraaiers of iets van metaal in, die, uh, in deze lok te zetten of in deze de treinstel te zetten, dus ik gebruik uh, nog steeds liever de salteprikker methode. Kijken of ik nog een goede prikker heb. En de reden voor een satéprikker is dat een uh, satéprikker um, eerder zal breken buigen doen dan het plastic waar je op zit te duwen. En dus is er een kleinere kans dat je de kap beschadigt. Oh. Ik heb hier nog ergens een oude lima liggen. Met allemaal kleine hapjes en deukjes van schroevendraaiers van alle keren, talloze keren dat ik hem geopend heb. Dat is toch zonde. Zo, klik, klik. Nou, ik vind dat met dat geklik nog gewoon meevallen. Zo, dat is één kant. En dat is de andere kant. Oei, oei, oei! Wat is dit? Een heel, hele kluwe draden voor de verlichting boven en onder, vastgelijnd op het motorblok. Zo. Goed. En nou eens kijken hoe nu verder. De bank zat vastgelijnd. De metalen plaat onderin zat vastgelijnd. Maar nu dat dat er allemaal uit is, heb ik wat meer ruimte. Ik kan in ieder geval zien dat hier nog wat gloeilampen zitten. Ik weet niet wat ik daarmee ga doen. En ik heb gekeken naar de draaistellen. Uh, dit is het draaistel uit de uh, Thalys. Dit is het originele. En... Uh, de pin hiervan is iets dikker dan de pin hiervan. Maar met wat uitboren heb ik de uh, koppelstukje. Oh. Voorzichtig, het koppelstukje. Dus deze uh, hierop kunnen zetten. Zodat daar deze plastic as in kan. Dit komt Dan hier uh, zo ergens te staan. En dat betekent dat. Dit stuk plastic daar. Want als je hier, hier zit. Dit, dat zit nu in de weg. Voor deze motor om daar. Um, voor dit plastic koppelstuk om daar naar binnen te gaan. Dat ga ik proberen te verwijderen. Met. Waar is hij? een uh, figuurzaag. Gatboren zaag doorheen halen, opnieuw vastmaken en proberen te zagen. Kijken of dat lukt. Uh, en anders uh, met wat meer gaten boren en met een mes. Als dan deze er doorheen uh, kan dan zou die ver genoeg moeten kunnen draaien. Dan kan de motor aan de binnenkant met deze as er weer op. En uh, daarna is het even kijken. Deze welke van de stoelen ik kan behouden en welke dat ik niet kan behouden hoe dat ik dat ga doen en dit metalen plaat die zal ik ook in stukken moeten gaan uh, zien te zagen denk ik zodat ik nog wel het gewicht ervan hou ik zou ook voor kunnen kiezen om de motor van de talis te gebruiken maar ik vind een motor met een vliegwiel erop geeft meestal betere rij eigenschappen dan een motor zonder dus uh, om hier uh, dit vliegveel over te gaan zetten, is uh, volgens mij best wel een uh, moeilijke klus. Dus ik ga gewoon voor de bestaande motor. En die gaat uh, die andere die, die vinden wel een uh, doel. Uh, deze plasticke bult hier. Die zit waarschijnlijk ook in de weg. Uh, dus daar zal ik misschien nog wat aan moeten wegschuren, veilen. Dit wordt een uh, flinke klus om uh, dit voor elkaar te krijgen, maar ik hoop dat het uh, eindresultaat er ook uh, naar is, dat ik dan een rijdende heb. Alles zit nog onder het plastic, maar... Ik heb oh, deze kant makkelijker. Hier zo... Kijken. Een heel stuk plastic eruit gekregen. Um, niet naar mijn zaag. Ik boorde een gat en ik merkte dat met het rondbewegen van de boord er eigenlijk grote stukken plastic uit ja, gekneed werden. Dus er ligt nu overal plastic. Nou, vroeger zat dus de motor hierop vastgeschroefd aan deze pinnen en daarmee zat die op zijn plek. Daar heb ik nu even weer een, een plastic plaatje op gezet. Nou, ik ga de boel een beetje bewegen. Dit is een stuk van de stoelen die ik al doorgeknipt heb. Die komen ongeveer hier zo. En de andere stoelen, even kijken, die horen hier. Ja, de motor is een tikkeltje te hoog. Ja, dat is een tikkeltje te hoog voor de stoelen. Uh, dus ik uh, ga dit ook uh, in vorm krijgen dat dat Ofwel dat ik hem op tijd afknip, zo hier langs, dat de stoelen daar zitten. Of dat ik misschien hier in het midden een stuk uitweten, zagen, zodat het over de motor heen valt. ik denk, ja, ook het de de, de vliegwiel is wat te hoog. Uh, de motor zit nu nog even vast met een stukje dubbelzijdige tape. Zodat ik kijk uh, kijken of het een beetje wil werken. En ik moet natuurlijk uh, de boel nog uh, gaan verzwaren. Waar dus oorspronkelijk deze voor was. Uh, deze steunen trouwens hier op, deze, op dit uh, wat nu een gat is. Dat was een plastic uh, ophoging. En die heb ik eruit uh, ge, ge... Ja, wat was het? Met schuurpapier uh, eruit gekregen. Zodat uh, die niet in de weg zit van deze koppel. Um, dus dit deel, hier moet nog wat metaal in. Ik denk dat ik hier voorop nog wat metaal heb voor het goede contact. Maar ik vind hem uh, niet, uh, niet, niet echt uh, te licht, moet ik zeggen. Ik vind hem wel oké okay qua gewicht. Dus uh, eens even kijken hoeveel dat ik hier nog uh, van ga gebruiken. En ik kan hier natuurlijk altijd uh, lood inleggen. Maar ik ben daar niet zo'n fan van, aangezien het eigenlijk gewoon troep is. Dus uh, eens even kijken wat ik hiermee, uh, hiermee kan. Ja, dit is in ieder geval geen lood. Volgens mij staal. Kijken of ik die ga gebruiken of wat anders. Dit is nog wat er over is van de bodemplaat, de metalen plaat. Hier zit een deel en naast de motor zitten twee delen zodat hij op zijn plek blijft. Ik heb even direct voeding op aangesloten uh, op de motor om te zien of hij het een beetje doet. Ook heb ik de looilampen overal uitgehaald, hier onderin en uh, uit de kap aan de bovenkant. Die uh, moeten strakjes uh, eventjes... Uh, vervangen gaan worden voor ledlampen, maar eerst deze er de goed op. Hij schudt wat, ik uh, weet niet helemaal hoe dat komt. Uh, hier aan de bovenkant zat nog een uh, stukje plastic. Ik weet niet meer waar ik het heb, maar dat beperkte de bewegingsvrijheid van het onderstel en aan de onderkant ook nog een klein beetje. Het is nog steeds, die af en toe wat raakt. Maar dat is vrij makkelijk nog met een mesje bij te schaven en ook vanaf de onderkant, je ziet het eigenlijk niet, je ziet daar een zwart puntje lopen nu. Ik zal straks ook proberen hier een foto van te maken. Nou, hij loopt nu rustig, hij kan het wat minder rustig lopen, maar tot zover gaat het goed. Uh, de bank kan er terug in, maar ik wilde hier natuurlijk ook een decoder in gaan zetten en hier heb ik mooi een stuk ruimte daarvoor. Dit zijn voedingskabels van het achtste motorstel. Hierop zaten deze kabels, die ga ik er terug op zetten. Ik ga alles hier naartoe geleiden, uh, daar de bekabeling regelen voor het rijden en ook voor de verlichting voor. En dan moet ik daarna ook nog de verlichting aan de andere kant. Dus in dit treinstel, uh, deze moet ik open gaan maken, hier de verlichting uit gaan halen, de uh, gloeilampen, ook letter in doen. En uh, als, het, als ik het goed begrepen heb, schuif deze hier zo in. Dus als ik hier bovenin de bekabeling door laat lopen, ik hoop het zonder stekkertje te kunnen doen. Op een of andere manier moet ik in ieder geval een paar kabels uh, naar het andere treinstel zien te krijgen. Uh, twee voor de stroom up als ik dat uh, wil, dat is misschien wel fijn. Uh, Eén voor de voorkant, één voor de, voor, de, voor de witte verlichting, één voor de rode verlichting en een gemeenschappelijke. Dus daar zou je op vijf aarders uitkomen. En als ik een binnenverlichting in zou zetten, dan zes. Ehm. Um, ja, nee, dat klopt wel, ja. Zes stuks. Uh, bij die andere, de, de Kato, had ik natuurlijk nog geleiders eroverheen lopen. Nou ah ja, dat wordt een beetje puzzelhoek dat gaat ga doen. Ik kan in ieder geval de stroomgeleiding misschien wel hier via dit... Nou, uh, ja, even zoeken. Want in de doos zitten ze natuurlijk niet aan elkaar. Dus ik zal op een of andere manier deze nog steeds uit elkaar moeten kunnen gaan halen. Anders kan ik, anders kan ik hem niet opbergen. Uh, dus dat is de volgende uitdaging waar ik voor sta. Ik ga inmiddels zeggen, hij rijdt. De decoder zit hier, wat metaal hierop. Ik heb hier toch lood moeten gebruiken. Hij is nu uh, ja, redelijk goed in evenwicht. Voor de verbinding heb ik hier een heel groot gat gemaakt. En op deze achterkant zitten twee Connectoren van drie, uh, drie polige uh, uh, connector, Dus twee, uh, twee connectoren, drie polige, dat is zes aarders. Aan de andere kant zitten deze nog los, maar die komen hier dadelijk vast in zitten met een beetje bewegingsvrijheid, zodat ik de stekkers vast kan zetten en hem daarna erin kan klikken. En daarmee heb ik mijn stroomvoorziening en eh, mijn decoder en alles gedeeld over de twee delen. Uh, wat me nu nog staat te doen is. Uh, deze bekabeling moet uh, aan de decoder vastkomen. Uh, hiervoor, hierbovenin zitten de front En die zijn inmiddels... De, LED -lampen, sorry, de gloeilampen zijn eruit. Daar zitten er nu ledlampen in. Uh, witte uh, geeft alleen maar op één zijn licht. En rood geeft op beide licht. Zodat je de ouderwetse L-vorm krijgt voor vooruitrijden. En dubbel rood boven voor de achterkant. Die moeten hierboven inkomen. Zo. De, hier komt een ledstrip in voor de verlichting. Die komen allemaal aan de bekabeling hier. En die gaat via de achterkant aan deze kant terug naar de decoder. Zodat ik, uh, hiervoor komt er ook nog een led lamp. Zodat ik alle bekabeling hier onderin heb liggen. En hier aan de achterkant een klein beetje. Datzelfde grapje moet hier gebeuren. Ook uh, led verlichting bovenin. Led strip bovenin. Alle bekabeling uh, naar de achterkant. En voor de voorverlichting aan de, via de onderkant nog zodat ik ook met het openmaken alleen maar aan deze kant hoef op te passen. Daar zitten de kabels met de speling. Eh, misschien dat ik de deurtjes nog ga blenderen zodat je de kabels niet ziet, eh, even overdenken. Eh, maar dat staat me in staat om eh, niet op heel veel plekken die kabels op en neer te hoeven trekken. De rijeigenschappen van hem, eh, mijn bochten zijn te krap. Uh, hij komt de bocht niet goed door, stuk gaat redelijk, maar het blijft, kan ik nu al voorspellen, geen fantastische aandrijving. Uh, als ik een fantastische aandrijving hiervoor wil, dan uh, moet ik een uh, architect uh, gaan aanschaffen. Uh, dat ben ik niet zo van plan. Dus, ik ga verder met mijn bekabeling en uh, hoop daarna het resultaat op de baan te hebben. En dit is hem dan, het voorlopige resultaat. Uh, ik heb voorverlichting in de L-vorm. Ik heb sluitverlichting hoog-rood. En ik heb binnenverlichting. En hij rijdt. Uh, nog niet heel mooi, maar hij rijdt. Een van de problemen waar ik nu nog mee zit, is dat de. Hier lopen draden tussen en die duwen net iets te hard de boel uit elkaar waardoor dat uh, het uh, Jacobs, treinstel, Jacob's treinstel niet meer in rechte positie wil. Dat is één. En twee is dat je hier draden ziet, hier een heleboel draden ziet en uh, dat de banken er nog niet in zitten in dit uh, terreinstijl. Uh, ja, dit heeft nogal wat uh, moeite en tijd gekost om uh, zo ver te komen. Uh, ik heb uh, niet alles opgenomen, ik ben hier weken mee bezig geweest. Het was een veel groter project dan gedacht. Uh, ik hoop toch dat jullie dit leuk vonden om te zien. Uh, ik zou zeggen like, subscribe en deel uh, zodat er uh, weer meer views komen. En het kanaal weer groter wordt, wat ik weer leuk vind. En uh, mij weer motiveert meer uh, dingen op te pakken zodat er weer meer te zien is. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.